Dankjewel voor de aankondiging. Um, ik ben Katrien Luyks en ik vind het een eer om het spel Intiem bij jullie uh, te mogen introduceren. Tenminste, ik mag de context introduceren. Um, het is een spel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En dat wetenschappelijk onderzoek was weer, uh, kwam weer uit een vraag uit de praktijk. Um, de achtergrond daarvan, Academische Werkplaats Ouderen, is een samenwerkingsverband tussen TransO en tien organisaties in de ouderenzorg. Academische Werkplaats hoef ik gelukkig niet meer uit te leggen. Um, binnen de academische werkplaats Ouderen gaan wij samen met de tien organisaties voor wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg. Mensgerichte ouderenzorg uh, houdt in dat ouderen ook hun leven moeten kunnen blijven leiden, ook als zij zorg van anderen nodig hebben. Dat klinkt heel veel zelfsprekend, maar in de praktijk is dat nog best lastig vorm te geven, zeker als mensen zorg nodig hebben. Met ons onderzoek willen we daaraan bijdragen. Daarom bestuderen we altijd het perspectief van de ouderen zelf. En daarom is het ook ontzettend belangrijk om die vertaalslag terug naar de praktijk te doen. Want als wij weten, als wetenschappers, wat er onder ouderen leeft, wil dat nog niet zeggen dat er op de werkvloer natuurlijk ook echt iets verandert. En dat willen we juist wel uh, bewerkstelligen. Daarom maken we altijd een vertaalslag samen met ouderen, met zorgprofessionals, om te zorgen dat die kennis weer terug naar de praktijk uh, komt. Dat is ook te zien in de cirkel die u ziet. De vraag komt uit de praktijk, vervolgens doen we promotieonderzoek, investeren we in het vertalen van die uh, uh, kennis uh, naar een praktijkproduct, vervolgens komt er implementatie en die implementatie kan natuurlijk ook weer leiden tot vervolgonderzoek. Het spel in team wat vandaag uh, centraal staat uh, is al uh, eigenlijk die vier stappen doorlopen en daarom presenteren we het ook uh, graag aan u, delen we het met u. En um, ik heb dat niet zelf verzonnen, want ik ben wetenschapper, ik ben gewoon onderzoeker. Uh, werk wel veel samen met de zorgpraktijk, maar ik ben heel blij dat Tineke Roelofs met dit onderwerp aankwam. En ik geef haar daarom graag het woord. Ja, dankjewel. Katrien, uh, ik ben dus inderdaad Tineke Roelofs. Ik werk als gz-psycholoog bij wat tegenwoordig mij zo heet. Maar toen ik ooit startte met dit idee, heten we nog Schakelring. Um, ik werkte daar als psycholoog, ik kwam daar in 2012 en het begon me langzaam op te vallen... dat ik steeds meer vragen kreeg rondom intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie. Mijn onderzoek gaat ook eigenlijk altijd heel specifiek gegaan over psychogeriatrische cliënten. Zoals we dat noemen, dus mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. Die vragen die ik kreeg van de zorg over intimiteit en seksualiteit... ...waren altijd best wel op een uh, bijzondere manier werden ze aan mij gesteld. Het was duidelijk dat het echt een taboe was. En dat ze het ook echt wel heel lastig vonden wat ze ermee aan moesten. Het verbaasde me zo, omdat we in het verpleeghuis eigenlijk alles heel makkelijk met elkaar bespreken over cliënten. De meest intieme dingen. Maar dus op het moment dat het over intimiteit of seksualiteit ging, werd het dan ineens een taboe onderwerp. En heel lastig om het, uh, om het daar met elkaar over te hebben. Ik heb toen de kans gekregen om uh, onder leiding en onder begeleiding van uh, Katrien en Petrie Embrechts een promotieonderzoek te starten met dit thema. Dus intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. En uit dat onderzoek is een proefschrift gekomen uiteindelijk uh, met vijf interna internationale publicaties. Uh, maar toen was ik er natuurlijk nog niet. Gelukkig was er vanuit Schakering ook de mogelijkheid om een Nederlandstalige, publieksvriendelijke samenvatting te maken. Iets wat in veel promotieonderzoek eigenlijk al geen ruimte meer voor is. Um, maar goed, ja, dan heb je nog een keer een boekje, dan in het Nederlands en leesbaar. Maar goed, welke verzorgende, wel, hè, wie gaat dat lezen? Um, dus we moesten verder. Uh, de Academische Werkplaats heeft een heel mooi valorisatieteam gekregen in de afgelopen jaren... ...en die hebben enorm geholpen bij het uh, in de praktijk brengen van de resultaten van mijn proefschrift. Want ik denk dat het vandaag al wat eerder uh, benoemd is, het echt niet zo eenvoudig... ...om de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek echt daadwerkelijk in de praktijk te laten landen. Dat heeft echt een heel aantal creatieve uh, vertalingsslagen nodig... In oktober 2019 heeft er een inspiratiedag plaatsgevonden. En tijdens die inspiratiedag zijn we eigenlijk samen met zorgprofessionals op zoek gegaan naar nou, de belangrijkste resultaten uit het proefschrift. Die gingen over intimiteit en seksualiteit. Hoe kunnen we die nou uh, vertalen naar jullie beroepspraktijk? Wat kun je daar nou mee in je eigen werk? De winnaar van die dag was een groep uh, verzorgenden die uh, het idee had om er een spel van te maken, een spel wat zij dan in hun team, in team, konden doen, om niet alleen het uh, onderwerp bespreekbaar te maken, maar ook de lastige kwesties aan, aan de kaak te stellen en dan met elkaar eens over te hebben van goh, hoe, hoe vinden we dit eigenlijk? Hoe kijken we daarnaar als team? Uh, hoe bespreek je uh, in team of seksueel gedrag? Uh, hoe kun je cliënten nou goed ondersteunen om ondanks de lastige situatie die het verpleeghuis soms ook is voor uh, intiem en seksuele beleving, dat toch te doen. Nou, hier op de tafel, ik sta daarvoor, uh, zie je twee voorbeelden van, uh, van het uh, spel. Ik zal ze even een beetje omhoog houden, misschien ook voor de camera. Prachtig geworden. Uh, ook nagedacht over vormgeving, over hoe de kaartjes eruit zien dat uh, als je als speler met de hartjes speelt, dat soort dingen. Uh, maar toen kwam corona en uh, moesten we het spel dus online uh, gaan maken. En dat uh, gaan we vandaag uh, uh, zien. Naast uh, het spel en het hele valorisatieproject uh, is er ook een nieuw promotieonderzoek uh, gestart. En dat is dan weer precies gericht op uh, de medewerkers. Lieke gaat denk ik verder iets vertellen over het online spel, zodat we het zo kunnen spelen samen. Ja, goedemiddag allemaal, ik ben Lieke de Jong. Ik werk als onderwijsontwikkelaar bij de academische werkplaats uh, Ouderen van Transo. En samen met mijn collega's medewerker communicatie en medewerker implementatie uh, hebben wij inderdaad gekeken hoe kunnen we nou zo'n fysiek spel, wat mooi is geworden, maar waarvan het onderwijs meteen in coronatijd zei ja leuk, maar... We kunnen niet meer bij elkaar komen. Hoe kunnen we dat vertalen naar een online spel? Uh, en toen zijn we op zoek gegaan naar een game designer, iemand die veel weet van serious gaming, uh, daar goed in thuis is. En we zijn samen met de doelgroep, en de doelgroep zijn zorgprofessionals, studenten van mbo's en hbo's, maar ook docent, omdat zij het graag in hun les willen gaan gebruiken. Uh, van start gegaan met twee gamestorms. Dat is eigenlijk gewoon een, een brainstorm waarin je gaat brainstormen over nou, wat moet er in dat spel zitten, welke elementen uit het fysieke spel willen we meenemen, hoe moet het er dan online uitzien, waar liggen de behoeftes, hoe digitaal vaardig is iedereen. Uh, op basis van die twee uh, sessies is de game designer samen met ons tot een plan gekomen, heeft hij een ontwerp gemaakt en dat zijn we gaan testen, weer met de doelgroep, dus weer met zorgprofessionals, studenten en docenten. En Daar zaten zowel mensen in die het mee bedacht hadden. Maar ook mensen die er nog helemaal niks van wisten, zodat we ook konden testen. Hey, als je nog niks van dit onderwerp weet, je hebt dit niet besloten hoe het eruit moet zien. Lukt het dan om het spel te spelen? Is het gebruiksvriendelijk? Mis je nog zaken? Ook daar hebben we een aantal testsessies van gehad. Er kwam weer feedback op, dingen aangepast. En tot slot hebben we gevraagd aan medewerkers uit organisaties. Test het eens in je eigen team of met een aantal collega's. Werkt het en heb je nu nog op- of aanmerkingen? Nou, zo dus hadden we een aantal testrondes gehad. Uiteindelijk kwam daar een definitieve versie uit. En dat is het digitale spel Intiem geworden. Een spel wat je via een website kan bezoeken. Um, en als het goed is, gaan we nu naar intiemonline.nl. Het idee is, jullie zien de voorkant van een wo woonzorgcentrum, woonzorgcentrum Camellia. En dat woonzorgcentrum kun je bezoeken. Dus elke speler zit thuis achter zijn... Computer of laptop. Spelers staan via uh, Teams of Zoom met elkaar in gesprek. Dus ze moeten wel interactie kunnen hebben. En ondertussen staat het scherm open. En als zij op start game druk drukken of start spel, komen zij in het uh, woonzorgcentrum. Nu ziet u de buitenkant. Het centrum is vrij donker, de omgeving is donker. En het idee is dat mensen door interactie te hebben over verschillende vragen en stellingen, hartjes kunnen verdienen en met die hartjes kunnen zij de lucht klaren oftewel zij kunnen elementen in het spel licht maken dus de lucht wordt blauw je gaat vogeltjes zien de bomen komen in bloei om nou echt met een knip ook naar de lucht klaren rondom dit thema als je het woonzorgcentrum ingaat dankjewel dan zie je de binnenkant met allerlei kamers en ruimtes en Deelnemers kunnen door op een ruimte te klikken, dan verschijnen er drie kaartjes, uit, die bestaan uit drie verschillende thema's, kunnen zij een kaartje kiezen en die vraag met elkaar bespreken. Nou, dat willen we natuurlijk heel graag vandaag met jullie oefenen, om te kijken wat jullie ervaring daarmee is en of dit werkt. Dus ik wil vragen of we kunnen klikken op kamer 104. We gaan, je mag gewoon meedoen op het scherm. Ja, ja. ja. jammer. Drie categorieën en we gaan bij deze uh, kamer voor de categorie, wat vind jij? Wel belangrijk om te vermelden, de categorieën en de kaartjes die jullie in het digitale spel zien, zijn hetzelfde als in het fysieke spel. En dan staat er, een partner van een bewoner uh, moet altijd kunnen blijven slapen. Dus een partner van een bewoner in het verpleeghuis moet altijd kunnen blijven slapen. Wie vindt daar iets van? Ja precies, wie vindt daar iets van? Ja. Nou, In, je vindt daar iets van? Ja, wil je het zeggen? Dan uh, oh. echo ik het naar de livestream. Ja? ja. Ja. Ja. Oh, ja. ja. ja. In? Nou ja, ik zou zeggen ja als die bewoner dat ook goed vindt. Ja, als die bewoner dat ook goed vindt, zegt In. Je moet je voorstellen: een verpleeghuis voor mensen met dementie ziet er vaak uit als. Eén uh, gezamenlijke woonkamer met een x-aantal uh, slaapkamers van mensen en er is een permanente nachtdienst aanwezig. Dus ik kan me heel goed voorst voorstellen dat jullie meteen zeggen ja. En uh, in een team uh, dat soms gezegd wordt, ja maar uh, die nachtdienst dan, uh, stel dat die partner dan uh, uit die kamer komt uh, en die is misschien uh, niet helemaal aangekleed... Uh, ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Of uh, stel, die partner uh, die moet s'nachts heel veel naar de wc en de aanpalige kamer uh, heeft er last van. Hoe gaan we dat dan oplossen? Of uh, mensen uit de zorg misschien aanwezig die zich daarin herkennen? Die zijn er niet. Ja, uh, ja no, jawel, jawel. <laughs> oh, jawel daar. Ik <laughs> zie Ja, ja, mooi. Je zegt dat je werkt in het uh, ziekenhuis, op de afdeling geriatrie. Ja, ik moet het even herhalen, ook voor de mensen thuis. Hè. Um, dat je werkt op de afdeling geriatrie en dat er wel eens mensen met dementie worden opgenomen, waar de partner echt blijft slapen, omdat ze dat heel veel rust kan geven. Ja, zeker. Mooi. Heel mooi. Ja, ja, ja dat, maar dat zijn, heel, ja, dat zijn echt hele goede vragen. Uh, ze zegt van, uh, uh, ik maak me meteen zorgen, want uh, past een extra bed eigenlijk wel in die kamer? En uh, ja, moet je die mensen eigenlijk ochtends een ontbijt aanbieden? En misschien wel wat dan? En uh, is dat dan ook uh, is dat op kosten van, uh, hè, van het verpleeghuis bijvoorbeeld? Ja, hele hele terechte vragen. Ja, mooi. Dat zijn inderdaad de vragen die we dan in de praktijk wel horen. inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja hier. Ja, tuurlijk. Want ik ga ervan uit dat het mensen zijn, dus die partners, dat die gezond zijn en gezonde beslissingen kunnen nemen. Hè? Ja, vaak wel, ja. ja. En dan gaat het toch ook over: hebben we vertrouwen in die mensen? Of zij dat, want ik snap al die praktische bezwaren, maar of zij dat ook zelf mee kunnen oplossen? Dus, dus, hey, nee, maar wat... het meteen om te gaan denken. Wat moeten we dan nog allemaal meer gaan regelen voor? Ja, precies. Ja, ja, dat wij heel erg hulpverlener zijn, bedoel je? Ja, ja, ja, ja nee, zeker. Mooi. Ja. Wat je zegt is... Ja, wil jij ja. Het ja even? Nee, doe maar. Oh. Uh, wat je zegt is dat, je, dat het je opvalt dat, we, dat er meteen wordt gedacht in praktische bezwaren. En uh, dat, dat partners van mensen met dementie eigenlijk gewoon prima mensen zijn... die ook daarover zelf zouden kunnen meedenken. Ja, mooi. mooi. Hier was ook nog een vraag voor opmerking. Oh, ja. Benaderen. Mag ik het voorbeeld zo zeggen? Stel dat mijn partner thuis woont, dementeert, dan vraag ik aan de organisatie: Kom mij helpen? Dat zal eerst thuiszorg zijn, daarna komt dus een opname bij u in de instelling. Ik heb niet aan u gevraagd: Kan ik geen contact meer met haar hebben? Ik heb u gevraagd: Kom mij helpen. Dus als ik bij mijn partner wil zijn, is denk ik ervan uitgaande dat mijn insteek goed is. Dat ik gewoon bij, partner, bij mijn partner kan blijven. Je moet wel van de cliënt uitdenken, niet van de organisatie. Ja, het laat zich uh, moeilijk samenvatten. <laughs> denk ik. Dat is een hele uitdaging. Maar volgens mij komt het erop neer dat je zegt, we, ga, we moeten één stapje terug doen en uitgaan van uh, de wens van de partner. En um, nou help me even. Als je uitgaat van het cliëntsysteem ja. en de regie bij het cliëntsysteem hebt, ja. dan zal de organisatie moeten meebewegen. Ja, dus als je de regie bij het cliëntsysteem hebt, dan zal de organisatie moeten meebewegen. En dat is eigenlijk de vraag die hierachter gaat. Moeten we dat doen? Ja, ja. Um, ja ik, daarna nog een ja. vraag, of opmerking. Maar ga alvast hierop in, zou ik zeggen. Ja. Nou, natuurlijk niet per se inhoudelijk, maar je merkt dat zo'n vraag van alles bij iedereen oproept. En dat is precies het doel van in team. Want in een verzorgend team hoop ik dan dat al deze geluiden ook naar voren komen, hè? Dus zowel de praktische bezwaren als dit soort ethische thema's, waarbij je dus eigenlijk de bol omdraait. Hè, dat hoop je dat een team dat zelf ook met elkaar zo gaat bespreken. En misschien wel tot de conclusie komt, ja waarom kan dat eigenlijk Of waarom denken we eigenlijk zo? Hè, dat je echt met een team ook een proces doorgaat. Hier is ook nog een vraag. Ja, voor laatste. Ja. Het antwoord daarop is volgens mij niet zwart-wit. Het is maatwerk. ben 60 jaar voorzitter geweest van de cliëntenraad dat ze het uh, nogmaals, het is niet eenduidig, het is maatwerk. Maar ik heb ook geconstateerd, en dat bleek ook een beetje in die vraagstelling. Er worden ook veel problemen en vragen opgeroepen die er in feite niet zijn. De praktijk, praktijk lost zich goed op als die armen niet er is. Dat is mijn ervaring na die vele jaren dat ik veel contact heb gehad. Deze meneer zegt op basis van jarenlange ervaring uh, is maatwerk uh, veel vaker in de praktijk voorkomend dan uh, zwart-wit. En hij geeft ook aan dat veel, uh, veel situaties in de praktijk die lossen zichzelf lossen op. Vat ik het zo goed samen? Ja. Problemen. Ja. Problemen. Ja, probleem ja. worden opgeroepen, wordt hier gezegd. Mooi, hele mooie aanvulling. hele mooie aanvulling. Ik denk inderdaad dat als een team met dit soort uh, casuïstiek hè, dan aan de gang gaat, misschien hebben ze het een keer aan de hand gehad, misschien is het wel nog nooit besproken in een team. Dan is het natuurlijk juist heel goed dat ze het er een keer met elkaar over hebben. Dat ze een keer nadenken van, oh ja, waarom wel, waarom niet, wat zouden we moeten regelen om het wel voor elkaar te krijgen. Laten we naar het volgende kaartje. We gaan, gaan. naar het volgende kaartje. Ja. Dan gaan we naar de recreatiezaal. en dan gaan we voor het kaartje wat zou jij doen en nog inderdaad een mooie aanvulling Ik vind heel mooi al die reacties dat is ook de bedoeling inderdaad wat Tineke zei van het spel dat je met elkaar in gesprek gaat en niet alleen dat het daarbij blijft maar dat je aan de hand van die uitkomst ook acties kan uitzetten in je team van ja, daar gaan we mee aan de slag of dit loopt misschien nog niet helemaal zoals wij of de bewoner en of de bewoner zou willen daar gaan we gericht mee uh, mee bezig uh, een bewoner trekt zijn kleren uit in de gezamenlijke woonkamer. Wat zou jij doen? Stel je bent zorgprofessional en in de gezamenlijke woonkamer gaat iemand zich uitkleden. Rustig blijven. Ik hoor iemand zeggen rustig blijven. Altijd een goede idee. Geen paniek. Fantastisch. Rustig blijven. Nou is altijd een heel goede tip. Rustig blijven. Ja, Ik zie daar een vinger. Oké, okay. ja. kijken, even niets doen, even kijken hoe andere mensen reageren. Ja, ook mooi. Ja, ik hoor daar iemand zeggen, komt u maar even mee. Jawel, ja. jawel. Ja, u bent ook lid van het team. Ja. Komt u maar even mee, dan gaan we weer even aankleden. Ja, heel goed. Het gebeurt wel eens, ja, het gebeurt wel eens. Een deken geven voor als iemand het koud krijgt, Heel, ook een hele mooie interventie. Ja, mooi, mooi. Je gaat eigenlijk op zoek naar de reden van het gedrag. Hè? Dus uh, je gaat kijken van of je een oorzaak kan vinden. Van, heeft iemand het misschien juist heel erg warm? Uh, denkt iemand dat hij op, op de wc is? Denkt iemand dat hij bijvoorbeeld naar bed gaat? Of... Uh, zich... Nee, nee. Terwijl soms kan het wel voor verzorgende in eerste instantie het idee... Oeh, een bloot iemand in, de, in, een, in een gezamenlijke ruimte. Hè? Ja, mooi. Nou, ja, dat, ja. Iemand is niet meteen bloot, mooi. wordt hier gezet. Ja, ja, mooi, mooi. Nou, je moet het, ja, dat, dat is helemaal waar, dat is helemaal waar. Nee, ja, dat, nee dat klopt zeker. Iemand is niet uh, meteen bloot. Het is echter wel zo dat soms uh, verzorging even een tijdje uit de woonkamer is. Je komt terug. Ja, dan is het wel... Uh... Ja, zit het ook in de van de beentjes van sint Ja, precies. Ja, ja. Nou, volgens mij werkt het. De discussie wordt op gang gebracht. Dat is ook de bedoeling in een team. En dan kun je je voorstellen, die mensen zitten gewoon allemaal in dezelfde situatie. En begrijpen heel goed wat er gebeurt. Ik merk hier dat het af en toe best wel ver van je bed is, een verpleeghuis. Ik hoop dat we hebben kunnen laten zien dat het heel mooi is om van praktijk naar wetenschap weer naar praktijk en weer terug naar de wetenschap te gaan. Dat je dat met creatieve werk, werkvormen creatieve vormen zoals een spel kunt doen. Denk je niet gelijk bij de universiteit hè, dat we een spel opleveren. Maar dat doen we dus wel. Um, op onze website mensgerichteouderenzorg.nl Vertel. Een beetje op zoek naar de relatie tussen het proefschrift en deze vraag? Ah ja. Dat is dan het spel dat nu het spel hebben wij de relatie. Ja. Ja, daar kan we misschien wel iets over zeggen, want we hadden 20 minuten en we wilden jullie zoveel mogelijk het spel laten zien. Maar je moet het wel zo zien, ik ben in 2013 begonnen met, de, met promoveren en het spel is van dit jaar. Hè? Dus je ziet dat het echt zeven jaar de tijd heeft ge, uh, gekost om een onderzoek tot aan het spel uh, te komen. De relatie van de onderzoeksresultaten met de kaartjes is eigenlijk dat we, uh, we hebben interviews gedaan met cliënten en hun partners en we hebben ook onderzoek gedaan bij zorgmedewerkers um, daar is heel veel data uitgekomen die we eigenlijk veel hebben kunnen verwerken in verschillende kaartjes um, en we hebben ook gedurende die inspiratiedag heel veel uh, informatie van de zorgmedewerkers kunnen ophalen um, om ook ja de relevante thema's en de relevante discussie zeg maar te kunnen ja op de kaartjes te kunnen kunnen zetten dus, en plus dat op de inspiratiedag was jouw proefschrift eigenlijk de input. Hè? Daar hebben ja. we zorgmedewerkers uitgenodigd. Goh, als je dit weet, wat heb je dan nodig? En zij kwamen ermee, onder andere een spel om dat in dat team te bespreken. En daardoor gewoon individueel ook sterker uh, daarin te staan. Want dat is natuurlijk in de verpleeghuiszorg dat je heel vaak individueel tegen dit soort uh, situaties aanloopt. Ja. en Nu hebben we twee vrij simpele vragen laten zien. Er zitten ook casuïstieken in die echt uit de praktijk komen en uit het onderzoek die daar wel dieper op ingaan en ook blanke kaartjes in de in de doos omdat wij ook terugkregen uit de praktijk het is fijn als we ook onze eigen vragen en casuïstieken aan het spel kunnen toevoegen dat het echt op maat is ja het heeft dus heel wat wat ik straks ook zei het, om, om te komen van wetenschappelijke resultaten naar iets wat echt bruikbaar is in de praktijk heb je wel echt een aantal vertalingsslagen zal maar zeggen nodig dat merk je dan ja Zijn vaak leeg in kleinschaligheid. Ook grote instituties. Als die groot georganiseerd zijn, maar klein, in de praktijk gaan werken, is het mogelijk om plaatjes bij de dementerende te laten wonen. En dan is dat het probleem in het stuk minder. Bedankt. Er ja, ja. wordt nog gezegd voor de mensen thuis ja. dat uh, kleinschaligheid de oplossing kan zijn voor dit soort problemen en dat het dan uh, een stuk makkelijker is om daarop in te spelen. Waarvoor dank. Um, ik denk ook dat jullie uh, mooi hebben kunnen demonstreren hoe het werkt en dat we nieuwsgierig zijn naar meer. En dat als ik niks zou ingrijpen, dat we dan hier nog heel lang over door kunnen Zeker, praten. Ja. Dus dat ga ik wel doen. Dankjewel Lieke, dankjewel ook uh, Katrien en dankjewel Tineke, voor deze toelichting. Jawel. Graag gedaan.